We hebben het heel lang zelf gedaan, omdat wij zoiets hadden, we moeten het zelf doen. Het is onze verantwoordelijkheid. Maar op een gegeven moment liepen we er toch wel tegen aan dat het gewoon niet meer ging. Het aanvragen van het PGB, dat, uh, dat was eigenlijk het minst moeilijk, zeg maar. Aan de andere kant het aanvragen van hulpmiddelen en, en dat soort narigheid, dat, dat heeft echt heel veel voet in aarde gewoon. Ik ben Margot. Ik ben uh, moeder van, uh, van drie kindjes, uh, waarvan uh, de jongste meervoudig gehandicapt is. Hij moet in alles verzorgd worden. Hij kan eigenlijk heel weinig zelf. 2011, 2012 is uh, dit gebouw ontrokken aan de functie. We hadden te weinig kinderen in het dorp om hier nog uh, in een goede sociale leeromgeving les te geven. De weg naar het doel die heeft een jaar of zes, zeven geduurd. Dit is, is, is een proces. Dus, uh, je zit in het begin met de schoolsluiting, dus de inwoners zijn verdrietig, boos. Als de dorpsraad waren wij eigenlijk alweer stappen vooruit voor die, voor die uh, herinvulling van dit gebouw. En wat ze wilden is de, functie, de ontmoetingsfunctie die de school had, die moest behouden blijven. Martin Peters, inwoner van Heide, uh, bestuurslid geweest hier van de dorpsraad, daarna van de dorpscoöperatie. En op dit moment uh, als vrijwilliger hier actief in dit gebouw.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 Op het moment dat je dit proces ingaat, dan ben je afhankelijk van de persoonlijke doelstellingen van een wethouder of van ambtenaren. Je hebt altijd van die, van die momenten dat het niet loopt. Op het moment dat dat ook in het persoonlijke zit, dan is het wenselijk dat die persoon van de ondersteuning van dit initiatief, dat die er vanaf gaat. En dan is het een andere om daar die switch te maken. de parkeerkaart, ja. Ja. Nou, op een gegeven moment werd het gewoon moeilijker en moeilijker ook om, om dichterbij te parkeren, om hem lopend mee te kunnen nemen. En toen zijn we toch maar gaan aanvragen. En uh, toen had ik dus verwacht dat het niet zo'n probleem zou zijn. En dat was het dus wel, want hij moest dus gekeurd worden. Je moet hem uit zijn dagritme halen. Je moet dus naar zo'n keuring toe. De arts die wil gewoon uw zoon zien. Dat ik zei, maar wat hoopt hij dan te zien? Weet je, wat moet daar dan uit blijken dat hij gehandicapt is? Want dat is al bekend. Ja, uiteindelijk is toen die boete, die is toen komen te vervallen. Eh, en die korting kocht, die, die was een beetje opgehoogd, zeg maar. Dus uiteindelijk heeft hij, zeg maar, die dagwerken en netwerken heeft mij gewoon geld gekost. Ja. Mijn conclusie is nou eigenlijk dat als ik geen gezeik wil... Met het UWV, dat ik maar beter kan liegen of maar beter dingen niet kan melden. Want als ik het niet had gemeld, was er sowieso niks gebeurd. Toen dacht ik, nou, maar dit is echt raar. Want zo zit ik helemaal niet in elkaar. Ik wil gewoon open en eerlijk uh, kunnen zijn. Uh, en nou, wordt dat afgestraft? Ik heb heel veel mails gestuurd. Ik heb gebeld, ik heb gedaan. Ik heb, weet je, de gemeente nog weer gebeld en nog een keer gebeld. En toen op een gegeven moment werd ik zo boos en dacht ik nou, weet je, nu ga ik gewoon de ombudsman inschakelen. Toen is er dus uh, uh, uitgekomen dat de keuringsarts mij belde. Ik wil graag een afspraak met u maken dat ik dan naar het kinderdagcentrum van uw zoon kom. En toen dacht ik echt, hè? Oh, nou, fijn dat het ook zo kan. De les die wij hieruit getrokken hebben is dat binnen de organisatie van het gemeentehuis, ambtenaren en de politiek, dat uh, niet elk initiatief kan in dezelfde kan gegoten worden. Een gemeente die toch wat meer meedenkt, wat meer naar mensen kijkt en niet naar regeltjes en uh, hokjes. En, ja, gewoon meedenken. Het lijkt me ook echt heel ingewikkeld, zo'n UWV-organisatie. Ik snap ook dat ze gewoon hun werk aan het doen zijn en dat ze dat uh, naar eer en geweten doen. Maar goed, uh, ik hoop dat er meer uh, geluisterd wordt en dat het meer gaat over de situatie Ter, ter plekke zeg maar en dat je dan in goed gezamenlijk overleg tot dingen kunt komen. In een gemeenschap, in een dorp zit zoveel kennis en zoveel kunde en op het moment dat die inwoners die kennis en kunde in willen zetten voor hun eigen dorp leefbaar te houden, dan moet je dankbaar zijn dat die mensen dat willen doen en dan moet je dus loslaten dat je zegt van ja maar ik word hiervoor betaald dus wij weten of ik weet wat goed voor jullie is. Dat moet losgelaten worden.